Het fijne van wiskunde vind ik dat het altijd volgens de regels gaat. En je kan die regels ook gebruiken om iets uit te rekenen. Als kind heb ik wel eens auto's gewassen om wat extra geld te verdienen. Voor iedere gewassen auto kreeg ik 3 euro. Je kan hierbij dus een regel maken waarbij als je weet hoeveel auto's ik gewassen heb... Je kan uitrekenen hoeveel euro ik verdiend heb. Namelijk, het aantal gewassen auto's keer 3 is gelijk aan het aantal euro dat Rubin verdiende. Weet je dat ik 7 auto's heb gewassen, dan kun je 7 keer 3 doen om te weten dat ik 21 euro verdiende. We doen nog een voorbeeld. Als kind kreeg ik iedere week 2 euro zakgeld. Die stopte ik direct in mijn spaarpot, waar al 10 euro in zat. Als je het aantal weken weet, dan weet je het bedrag in mijn spaarpot. Hierbij kunnen we ook weer een regel opstellen. Namelijk, het aantal weken keer 2 plus 10 is het aantal euro in mijn spaarpot. Na 12 weken wilde ik weten hoeveel geld er in mijn spaarpot zat. Dat kon ik snel uitrekenen. Namelijk, 12 keer 2 is 24, 24 plus 10 is 34. Dus na 12 weken had ik 34 euro. De regel helemaal uitschrijven is niet de handigste manier om een regel op te schrijven. Volgende keer gaan we het dan ook hebben over andere manieren om regels op te schrijven. Die korter, maar vooral makkelijker zijn. Ik hoop dat je volgende keer ook weer bij bent. Vergeet ons niet te liken en te delen. En graag tot de volgende keer.